Het opnemen van je beeldscherm met OBS Studio. Mijn naam is Rick Ottenhoff. Ik heb inmiddels 8 jaar ervaring met editen en video's opnemen. En vandaag ga ik je uitleggen hoe je je beeldscherm moet opnemen in Windows, macOS of Linux. Wij werken met, uh, in ieder geval ik werk met OBS. En ik heb in het verleden al heel veel andere programma's gebruikt. Maar de reden dat ik heb gekozen voor OBS is omdat het eigenlijk helemaal gratis is. Het is een open source programma. Dit betekent dat iedereen bij de broncode van OBS kan. En dat er dus handige tools kunnen worden ontwikkeld door andere mensen. Die je dus ook zelf kan gebruiken. Een voorbeeld van hiervan is bijvoorbeeld Streamlabs. Streamlabs heeft zijn eigen variant gebouwd voor het livestreamen. Waardoor je gemakkelijker dingetjes kan toevoegen die van Streamlabs bijvoorbeeld van toepassing zijn. Wat ook wel een plugin in kun je ook wel toevoegen makkelijk. En wat een plugin is, is eigenlijk een aanvulling van het programma. In dit geval dus OBS. We duiken natuurlijk weer achter de pc. Ik ben natuurlijk al aan het opnemen met OBS, maar ik zal je even laten zien waar je hem kan installeren. Daarna hoe je kan openen en hoe je daarna kan opnemen. We gaan naar obsproject.com. Link ook wel in de beschrijving. En dan kun je op deze website terecht. En je kan heel makkelijk kiezen waar in welk systeem je momenteel werkt. Ik werk in Windows, dus ik zou op Windows klikken. Heb je Mac OS, dan klik je hierop. Of heb je een Linux systeem, dan kies je deze. Volg deze stappen voor de installatie. En dan kan je nu naar de volgende stap. Mocht je, je problemen voor hebben, laat het even onderachter in de reacties. Dan kan ik even kijken of ik je verder kan helpen. Als je OBS hebt geïnstalleerd, ga je hem openen. En dan kom je hier op terecht. Dit zou voor jou waarschijnlijk net een klein beetje anders zijn. Je moet ook voorstellen dat ik hier momenteel met OBS aan het uh, opnemen ben. Wat we gaan doen, we gaan een nieuwe scène aanmaken. Dat klikken we hieronder op het plusje. En dit noemen we dan Opname. Ik heb er al eentje staan, dus ik heb nu even express een spatie toegevoegd. En dan heb je een volledig zwart scherm. We gaan nu je eerste bron toevoegen. Klik weer op het plusje en dan klik je op beeldscherm capture klik we op oké okay. en dit is het eerste beeldscherm wat kan, hij uh, kan pakken ik pak even uh, inderdaad mijn eerste beeldscherm als je er twee hebt kun je ook nog een andere kiezen dan klik je op oké okay. en nu zie je een hoop dingen terugkomen omdat het natuurlijk OBS in hetzelfde scherm staat ik heb een vrij groot scherm dus deze moet ik nog wel even verkleinen en even passend maken en nu wordt mijn scherm je kan letterlijk zien dat er een hele grote loop zit erin omdat hij continu het scherm uh, laat zien. En dit is hoe je je scherm in ieder geval kan toevoegen als bron. Nu gaan we ook laten zien hoe je het kan opnemen. Dan ga je naar instellingen. En dat zie je nu heel veel doorgaan. Maar focus even hierop. Ik haal dit wel even, wel even uit. Want anders zie je helemaal niks. Dan ga je naar instellingen. En dan klik je op uitvoeren. Dan heb je hier een heel mooi kopje staan met het opnemen. De opnamepad. Dan kun je gaan bladeren naar waar je. Bestand wil laten opslaan als je klaar bent met opnemen. Wil je weten hoe je mappen makkelijk kan indelen? Klik dan hierboven op het i'tje. Er zijn we een duidelijke video over hoe je, je makkelijk je mappen kan indelen als je gaat opnemen. Opnamekwaliteit laten we eigenlijk zo staan. En opnameformaat zou ik zetten op MP4 bestand. Waarom MP4? is omdat dat de Adobe bijvoorbeeld of andere programma's dat makkelijk kan herkennen. Het nadeel hier wel van is, is dat mocht je programma crashen, wat kan gebeuren, ben je volledig je opname kwijt. Terwijl als je dat met een FLV bestand zou doen, heb je dat niet. Maar dan moet je dan omzetten en ik ben persoonlijk heel luid, dus ik heb liever dat ik mijn video opnieuw moet opnemen, dan dat ik dat bestand moet gaan omzetten. Dat kost mij meer energie en tijd. Maar mocht jij heel veel gaan opnemen, voor uren lang bijvoorbeeld, dan raad ik je aan op een... FLV bestand te zetten en dan gewoon te converten naar een mp4 bestand als je hem gaat editen. Als je dit allemaal hebt ingesteld klik je op OK of op toepassen. En dan kan je beginnen met opnemen door puur op opname starten te klikken. En als je klaar bent opname starten, opname stoppen te klikken. Dit is hoe je je beeldscherm kan opnemen met OBS. Vond je dit nou een handige video vergeet dan niet dat duimpje omhoog achter te laten en te abonneren. En op dat belletje te klikken want dan krijg je gelijk een melding in bijvoorbeeld je app of in de mail. Als ik een nieuwe video upload. En dan zie ik je de volgende keer weer. Doei doei!